Oh, nee. Oh, nee. Hey mensen, welkom bij een split splinter nieuwe aflevering van Super Mario Maker 100 Super Mario Challenge. En we gaan weer verder. De vorige aflevering waren we begonnen met level 1 en 2. En dat ging nog wel. Het was niet hele leuke uh, levels, maar het lukte wel. Gelukkig. Oh nee. Ik geef het nu al op. Dus zo te zien gaan we weer beginnen. Ik hoop niet met de slechte levels. Oké, okay, deze komt uit Japan. Oh nee, wat is dit? Nee. Ik haat het. Dus ik kan gewoon zo overheen. Dit zijn echt alleen maar slechte Levels! Oh, ik had daar naar beneden moeten gaan. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik snap hem. Maar ik snap niet wat voor level dit is. Ik vind het niet zo'n heel mooi level. Het lijkt een beetje alles aan elkaar geplakt en knipt. Alsof een soort van klein kind dat heeft gedaan. Oké. Okay. Dit gaat... Ik denk dat dit me wel gaat lukken als het geen trolls zijn, tenminste. Oh nee, wat zijn dit voor levels. Oh nee. Oh, nee! Ah! Oké. Okay. Oh, ja, en ik ga weer dood. Precies. Oké, okay, ik denk dat ik even rustig aan moet doen. Uh, ik denk als je... Ik, het is denk ik wel mogelijk. Het is niet het beste level. Dat zeg ik eerlijk. Maar... Ik heb het gevoel alsof het wel haalbaar is, zeg maar. Alleen, het lijkt me nog hier ik top level. Oké. Okay. Nee, daar ga ik weer. Nee. Oké. En ik ga weer dood precies. Oké, okay, rustig aan. Spring, spring. Oh, spring, spring, spring. Gewoon Over, overheen. Ik vraag me af wat hierin zit. Is dat. Oh ja. Die hebben we wel nodig, denk ik. Oh wacht! Dan kunnen we hier overheen. Oké. Okay. Niet zoals ik had verwacht, maar het is ons gelukt. Gelukkig. Ik vind het niet zo'n... Het lijkt een beetje een soort van aan elkaar geplakt, zeg maar. Het, het lijkt alsof er niks is ingestopt, zeg maar. Het lijkt wel alsof iemand zo random alles heeft aangetikt en... Ja. Oké, okay, wat is dit? Oei, ik hou van Super Mario World. Ik weet niet of ik van dit level Oh, nee, uh, Oké, okay. ik weet niet wat voor level dit is, maar het ziet er ook niet perfect uit. Als jullie levels hebben gemaakt of willen delen, ja. jullie kunnen het in uh, reacties stoppen en dan. Skeleton. Dus tot de hebben we het gehaald. Dat waren niet perfecte levels, maar ik hoop dat de volgende aflevering wel goed gaat worden. Dus dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer even. En ik zie jullie later.